Dit is de nieuwe 2019 RAM 1500 Laramie Sport Package V8 Crew Cap. Wat is er allemaal nieuw aan dit model? Hij heeft standaard elektrisch verstelbare sidebars. 22 inch lichtmetalen sportvelgen met antracietkleur, kleur. Een sport motorkap. En een nieuwe vormgegeven grill. Zo'n stoere auto als dit is echt verbazingwekkend luxe uitgevoerd. Vol met de allernieuwste elektronische snufjes. En uh, toepassingen, zoals bijvoorbeeld deze 360 graden omgevingscamera. Ongelooflijk uh, wat je er allemaal mee kan doen. En zo uh, hoge resolutie uh, beeld. We hebben natuurlijk een elektrisch verstelbaar panoramadak. Gigantisch groot. Op zo'n dag als dit komt het helemaal mooi tot z'n recht met die, mooi, met die mooie zon. Uh, ontzettend veel opbergruimte uiteraard. Overal. Ja, echt een uh, prachtige auto om mee te rijden, mogen we rijden. Ook de audio-installatie van deze auto is natuurlijk prachtig goed verzorgd. Met een high-tech filter sound soundsysteem. Heuvels? Welke heuvels?